Sport is er voor iedereen, ongeacht religie, huidskleur of seksuele geaardheid. De KNVB spant zich enorm met haar verenigingen in om iedereen welkom te heten. De KNVB is daarin een voorloper in de wereld en dat is ook het internationaal olympisch comité niet ontgaan. En daarom mag ik namens het IOC aan de KNVB... ...deze sportbion woord aanbieden aan jullie voor het prachtige werk wat jullie gedaan hebben. Dankjewel. Voetbal is voor iedereen, dus je moet over je eigen grenzen heen kijken... ...en accepteren dat uh, ook andere mensen sport willen bedrijven. En dat gebeurt ook wel, want kijk maar eens wat er gebeurt als er een goal gemaakt wordt... ...dan maakt het niet uit of je homoseksueel bent of islamiet of katholiek of joods. Iedereen omhelst elkaar en zo moet het zijn. En ik denk dat deze award dat ook aangeeft. Dus wij zijn er blij mee. Ik ben tevreden en hij krijgt een hele mooie plaats in ons grondstroom. Ik vind het geweldig dat een van onze bonden zo leidinggevend is op dit onderwerp. Dat het Internationaal Olympisch Comité dat heeft opgemerkt. Dit is nou een mooi voorbeeld. Dit is een bal met alle kleuren. De kleuren van de regenboog en dat symboliseert... Het feit dat iedereen met welke kleur ook mee mag doen in sport en welkom.